Hoi, en goeiedag. Oh, vrouw dan licht. Hoi. Hoi. Hey. Nu ga hier een kutje slapen. Ah, oh. koppelkot. Sorry dat je een story is nou. Ah, oh, wat leuk. Kijk, wat goed je. aandacht. Ik moet echt ophouden. Maar kijk, hier is Blondie. Uh, Blondie is heel vies, dus ik vind het niet zo leuk. Ja, dat. Ik ga mijn spullen pakken en kijken of ze nog op mij kunnen. Welkom in het even van Tessa. Wat krijg je dan te zien? Als je binnenkomt ga je eerst huilen omdat je ziet dat je pony zo vies is. Dan ga je knuffelen samen met de pony, die heel vies is, waar je eigenlijk boos op bent. Kijk dan! En wie moet dit schoonmaken? Ik! Ah oh nee, ik hou wel van stiekem. Gaat het goed? Ja, ze is wel weer wat stijver en sterker mm -hmm. dan uh, de laatste keer dat ik had gereden. Maar ja? ik natuurlijk omdat ik een tijd niet heb gereden. Ja. Zo, dan kijken of je hier zo uit aan kan draven. Wacht tot ze mooi zakt. Hou mooi die lossigheid om je binnenbeen. Ja, heel goed. Heel goed. Linkerhand mooi rechtop. Zo, dat is heel goed hoor. Zo, keurig. En dan een beetje schakelen. Pas je terug en een pasje naar voren. Zo, ja. Maar jij voelt dat je overal die verbinding hebt aan de voorkant. En als je al merkt of voelt ze komt iets omhoog, knijp er iets in. Druk een beetje aan met je been. Zo ja, dat je eigenlijk zo snel bent dat je kunt voorkomen dat ze omhoog komt. Dus voordat ze iets omhoog is gekomen heb je al een keer dichtgeknepen en aangevuld. Zo, zelf mooi los zijn. Goed zo, en dan kijken. Je hoeft niet zozeer midden eraf, maar zit er zit nog een beetje energie in dat achterbeen. En kan dat dan weer terug. Heel goed. Als je maar aanrechts goed die nagevelijkheid en verbinding kunt behouden, dan is het goed. Dus op rechts behoud je de nagevelijkheid. Voor je binnenbeen druk je die buik wat naar buiten. En dan mag je ze wat losser maken in die binnenmondhoek. Zo, ja. Goed zo, daar. Dat is mooi zo dit. Voelt het ook goed, denk ik, hè? Ja. Goed zo. En steeds voelen. Is het achterbeen naar voren? Kan ik dan wat trager licht rijden? Maar met het achterbeen erbij? Om je binnenbeen die buiging vragen? Om je binnenbeen die buiging vragen? Ja. Heel goed. En zodra het lukt... Gooi je niet die teugel los, maar dan begin je een beetje met je schouders ontspannen. En dan je bovenarmen. Dan je onderarmen. Dan je vingers ontspannen. Zo, en nu heb je meteen weer om je rechterbenen naar je linkerteugel. Zo, ja. Zeker niet korter in de hals. Hier mooi naartoe aan blijven vullen. Dat je zo'n beetje vanuit je kuit zegt. Hey Meid, kunnen die achterbeentjes nog iets naar voren? Kunnen die achterbeentjes nog iets naar voren? Zo ja. Wordt het strak? Doe je meteen weer een beetje opzij drukken. Een beetje invragen. Heel, ja, druk maar opzij. Druk maar opzij. Hou die nagevelijkheid aan je linker teugel. Goed zo. Hartstikke mooi, hè. Je zit goed te rijden. Zo, ja. Pas je naar voren en weer terug. Zo, dus je doet energie opwekken. Daarna wil je tempo ietsje terug, maar die energie behouden. Heel fijn dit. Zo, ja. Goed. En mooi vanuit je schouders los. Om je binnenbeen. Doe je straks. Kies daar wel even een goede plek voor. Doe je aangalopperen. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Ja, zitten. Achterbenen naar voren. Let op je linkerhand. Dat die duim boven blijft. Goed zo. Steeds een stukje opzij drukken. Steeds een stukje opzij drukken. En dan weer minder hard knijpen. Dus je houdt wel contact en verbinding. Die teugel komt niet los te hangen. Maar je doet gewoon wat minder hard erin knijpen. Als het je lukt, mag ze nog iets ruimer galopperen. Iets zo'n beetje kuit dat achterbeen naar voren. Met je kuit dat achterbeen naar voren. Goed zo. Goed zo. Ja, dus kijk, jij voelt ook dat ze nog een beetje dit doet, hè, met haar hoofd? Ja. Dat is net ook een beetje balans. Dan mag je best achter een beetje aanvullen. Dus je drukt ze een klein beetje weg voor je binnenbeen en dan een beetje verruimen. Een beetje wegdrukken voor je binnenbeen. Dus je maakt ze eerst los in het lijf en dan verruim je de pas. Je maakt ze los in het lijf en je verruimt de pas. Goed zo. Je maakt ze los in het lijf en je verruimt de pas. Goed zo. Ja. Merk je dat dan het hoofd stiller wordt? Ja. Goed zo, ja opzij, heel goed, heel goed, blijf aanvullen. Zo wil je naar de draf, Tess, met je been en misschien zelfs een beetje met die lossigheid om je been. Ja, zit er dicht bovenop, dat je ze snel weer mooi rond hebt, is het er gehaast, doe je eerst een beetje opvang in je zit en drijf je daarna weer naartoe. In die draf mag je hetzelfde, doen. een beetje wegdrukken voor je been, dus een beetje lossigheid en weer een pasje naar voren. Een beetje lossigheid. Ja, en dan mag ze niet ronder worden. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat is heel goed. Heel goed. En dan weer een beetje opvangen en weer aanvullen. Een beetje opvangen en weer aanvullen. Goed. Niet korter laten worden. Ja, goed zo. Goed gedaan. Zo een keer een overgang maken naar de stap. Neem daar mooie tijd voor. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Ja, Goed, blijf eraan zitten, dat de overgang echt is zoals jij dat wil. Ja, en meteen weer die lengte in die hals. Goed, meteen weer die lengte in die hals, zodat we ook lengte in de passen krijgen. Hartstikke goed, zo dadelijk van hand veranderen, Tess. Goed hoor zo, je zit goed te rijden. Oké okay, Tess, we gaan zo meteen aangalopperen van de stap naar de galop. Ja. Dan wil ik eerst even twee keer een overgang stap naar draf. Ja. Dat we weten dat die overgang goed is. En dan gaan we van de stap naar de galop. Goed zo. Blijf zelf mooi recht zitten. Ja, een ja. beetje wijken, een beetje wijken. Zo voelen dat je een beetje gebogen hebt. Ja, goed zo. Ja, en dan rij je naar de stap maar voorwaarts met je kuit, hè. Voorwaarts aan je kuit. Ja, daar. Heel goed. En dan draaf je hier weer uit aan. Goed zo. Ja, wel die voorwaartse pas, hè? Voel je dat? Ja. Komt ze net een beetje terug, hè? Ja. Doe het nog een keer. Daar. Heel goed. Ja, dat is veel beter. Dat voelde je denk ik ook, hè? Ja. Goed zo. Maar de andere keren deze een beetje zo, wat ze zo met galopperen ook een beetje kan doen. Zo met dat kontje zo. Eh. Ja. En als ze dat is eigenlijk een teken dat ze niet die voorwaartse pas gemaakt heeft. Ja. Goed zo. Je gaat nu in de stap afvast Als een beetje kijken, kan ik... Op mijn zit een beetje terug, maar hem wel vlug aan mijn been houden. Dat je eigenlijk niet zo snellere pasjes krijgt, maar wel dat we een beetje meer energie in die stap krijgen. Dan moeten we straks goed opletten. We kunnen ook als een springruiter dit doen, hè? Hihaha, galop! Ja. Maar ik wil heel graag dat jij het vanuit je bekken doet. Jouw zitbeenknobbels geven alvast die galop aan en dan druk je hem in de galop. Dus zitten en echt aan die achterbenen denken, die moeten aangalopperen. Ja, hartstikke mooi gedaan. En meteen dat linkerbeen weer lang. Op je linkerbeugel steunen. Heel goed. Ja, dicht hem in de gaten houden. Dat je teugel ook zo op maat is. Dat je ook heel snel kan voelen. Ik kan ik er inknijpen, een keer been geven en een keertje loslaten. Dan heb ik meteen die nagevelijkheid weer. Goed. Ja, pas je opzij als het strak wordt. Heel goed. Hou hem tussen je linkerbeen en je rechterteugel. En dan hier weer een beetje die energie op zoeken. Want dan wordt weer een beetje dat hoofdje te bewegen. Goed zo. Hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Goed zo. Goed zo. Mooi die energie. Zo. Zo wil je weer terug naar de draftes. Maar weer aan je been. Aan je zit. Zak een beetje onderheen. Ja. En meteen weer rijden. Meteen weer rijden. Ja. Goed zo. Beetje opzij voor je binnenbeen. Een beetje weggedrukt, druk hem een beetje weg voor je binnenbeen, Ja, maar hou ze geeflijk aan rechts. Kijk, want dan is ze aan links een beetje strak, Tess, of niet? Uh, ja. ja. Dus wat je dan doet, Tess, aan rechts wil je die naar kijken is, aan rechts die nageeflijkheid en aan links een beetje die, die buik opzij. Dan kan ze die hals loslaten, maar dan moet je wel contact op rechts zoeken. Dus je geeft met je linkerhand richting aan naar binnen, maar je duwt de buik naar buiten. Goed zo. Ja, goed zo. Ja, vraag maar door. Zonder dat je sterk wordt zeg je daar gewoon zo, mijn hand is even hier. En dan blijf ik gewoon even naartoe drukken totdat jij loslaat. Goed. En als zij loslaat, moet je ook meteen los in je spieren. Goed zo. Ja, en hier weer een beetje energie opwekken. Dat je zegt, hé, hey, komt het ook nog vanuit je achterbenen? Komt het ook nog? Ja, mooier dit. Zeker niet korter. Hè? Kijk af en toe in dat raam dat hij niet te rond wordt. Het is heel mooi, maar het zit op het randje van te rond. Goed, ja, goed zo. En dat doe, dat doe je goed met je hand als je maar meteen ook die achterbenen weer aanzet. Hè? Dus die oren moeten omhoog, maar wel die achterbenen erbij. Oké, okay, ga zo maar doorzitten. Ja, blijf rijden, blijf rijden, blijf rijden, blijf rijden, blijf rijden. Dus vanuit je linkerbeen naar je rechterteugel. Was ze echt ontspannen? Nee. Oké, okay, nog een keer. Je gaat eerst aan je doorzitten werken. Zo, en dan ga je in je doorzitten. Kijk je zeggen, een beetje terug, een beetje naar voren, een beetje terug, een beetje naar voren. Ben je nageeflijk aan rechts, ben je om je om linkerbeen. Om je linkerbeen, nageeflijk op je rechterteugel en dan losmaken op links. Ja, goed zo. Goed zo. Heel goed. Zo, daar kan je uit aan galopperen. Maar hetzelfde je zit als met die uh, vanuit de stap. Hè? En meteen mooi die voorwaartse achterbenen. Dat je voelt dat je energie hebt. Ja, mooi. Heel erg mooi. Heel erg mooi. Ja, gewoon een beetje gas bij als die bukt. Goed zo. Ja, goed zo. Zo weer terug naar de draf. Met je been tussen je linkerbeen en je rechterteugel. Dus dat is eigenlijk de andere. Als we rechtsom zouden rijden, is dat rechterteugel linkerbeen. Dus het liefst heb je de meeste controle tussen je binnenbeen en je buitenteugel. Zo. Ja, goed zo. En weer eraan denken, dat neusje mag niet te ver terug. Goed, goed. Heel goed. En hier, omdat ze dus links een beetje de strakke kant was, heb je wel tussen je binnenbeen buiten teugel, maar zou ik wel ook verbinding op rechts houden. Dus rechtsom hebben we meer aan twee teugels. Ja, en weer kijken, hebben we nog energie in dat achterbeen. En dan ga je weer een keer doorzitten. Dus ja, goed zo. Ja, Blijf eraan rijden. Blijf eraan rijden. Ik vind dat ze iets te veel naar links kijkt. Dus ik wil haar iets meer in de rechterbuiging. Ja. En ben soepel met je linkerhand, hè? Niet losgooien, maar als zij sterk is aan links, dat je niet terugtrekt aan links. Hou verbinding. Ja, goed. zo. Dan ga je wellicht rijden. Goed zo. Rij je pasje naar voren. Alleen de reactie is genoeg. Dan mag ze alweer terug. Zo, ja. Hou dat neusje mooi van je af. Blijf die achterbenen naar voren drijven. Goed zo. Heel mooi. Ja, veel aan met je kuit. En wat dan denkt ze, oh, als ik niet mag galopperen, zal ik wel naar de stad moeten. Goed, hou die hand mooi voor je. Goed zo. Veel aan met je kuit, veel aan met je kuit, veel aan met je kuit. Dat je toch altijd zegt, die achterbenen naar voren. Zo rij je naar het halt. Met je been eraan. Ja, goed zo. Braaf. En dan draaf je weg en dan blijf je doorzitten. Goed zo. Heel goed. Weer een klein beetje schakelen. En dan meer om te voelen heb ik energie en kan ik die energie weer in een rustige draf. Kan ik energie opwekken en kan ik die energie in een kleine draf behouden? Heel goed, doe je weer een keer halt houden. Met je kuiter omheen. Dus dat ze aan je been, dus ook met de navel inhalen. Ja, perfect vierkant. Stappen lange teugel. Goed zo. Ik zou hem lekker uitstappen. Heel fijn gereden, Tess. Lekker zitten rijden. Goed zo. Vanuit stap aangalopperen kan je best af en toe eens meenemen. Ja. Ook, dat is vaak ook gewoon om te weten hoe, of ze goed aan je been reageren. Ik heb het hoe goed of of ze goed aan je been reageren. Als ik uitstappen ben. Dat ik dan een galop aanspring om te kijken of ze nog wel goed ja. aan mijn benen Ja, is. zeker. zeker, Hartstikke goed. En het helpt dan heel veel als jij vanuit hier ook gewoon die galop aangeeft, hè? Goed zo. Uitgepraat. Heel erg bedankt voor de les. Top, geen dank. Het is vandaag maandag en we hebben een pakketje binnengekregen. En dit is een pakketje waar we al best lang op hebben gewacht. Oh. Ik denk een paar maanden. Ja, een paar maanden, ja. zou eind februari binnenkomen. Uh, het zou eind maart binnenkomen volgens mij. Ik ben best wel blij dat hij binnen is gekomen, want dan kunnen we kunnen hem gaan gebruiken. Deze keer iets voor mezelf niet voor blondie. Dan gaat het wel. een komperdel. wie kan trei het om. Ik hoop dat het normaal is. Dat is very flexible. Dit is dan een hele beschermde body protector. O oh ja. En dan aan de achterkant heb je ook nog een bescherming. oh zo flexibel. Ja, lekker hè. Het zit ook een soort niet zo blokkerig. Ja? Ik ben er blij mee. Kun je crossen? Yes. We staan met blonde. We zijn inmiddels op stal. Ze hebben vandaag gereden. Die verhaart, hè? Heel erg. Kijk, allemaal haartjes. Ik was net ook met je aan het knuffelen zo. Zit er zitten allemaal haar in mijn neus. Oh. Ja. Ik ben gisteren natuurlijk niet naar stal geweest. Dus ik heb even heimweeverschijnselen. Vroeger verona zit helemaal onder de vogelpop. Er zijn allemaal babytjes daar. Maar kijk. Helemaal vogelpop! Daar zijn alle babytjes. En daar is vogelpop. vandaag oh, oh, oh. woensdag. Oh, wat, wat een pukkels. Wat een pukkels. Ik heb vandaag eerst school gehad, maar het is inmiddels de tijd van het jaar, jezus wat een pukkels, oh sorry voor mijn taalgebruik, dat de vogeltjes gaan leren vliegen. Oh, ze zijn zo schattig. Wacht, ik ga het even laten zien. Kijk, daar zit er eentje. mijn vogeltje. Daar zit er eentje. En daar zit er ook een paar. Kijk, nu zit er daar eentje, daar en daar. En net zijn er daar twee weggevlogen. Ik ga even de paardjes in de mode zetten en dan ga ik naar het strand toe. Goedemorgen, middagavond. Het is vandaag donderdag. Ik ben hier samen met Bokken. Mooi, Bokken. Ik ga voer showen. Dat heb ik net al gedaan met de oerbalans. Dus we hebben weer een nieuwe oerbalans. Maar, dat moet ik ook even doen met snobber. Dus, yeah. Ik zeg een paar mensen sporten niet. But dat doe ik zeker wel. Want ik moet met hoeveel kilo is dit? Ik ga even kijken. 20 kilo paardenvoer sjouwen. Dus dan ben je dit gewoon... Een... Gaan dat? Misschien is er voorbij komen, die denk ik echt wel vervelend. Maar dan is het. <laughs> we hebben de afgelopen tijd niet zoveel gefilmd. Want het was deze week heel warm, dus we hebben niet heel veel met de paarden gedaan. Ik ben ook best vaak naar het strand toe geweest. Dus ik heb toen vooral uh, samen met mijn broer en mijn vader de paarden gedaan. Nu moet ik het in die bak zien te krijgen, ommerig. Uh, voor mijn oude oma. Uh, we gaan eerst. één schep. Hier. En twee schep. Want het is warm, dus ik kan maar één nacht laten staan. Anders gaat het best kimmen. En dit is nog wat hij want. Ik heb, het is echt lang geleden dat ik een korte broek heb aangehaald. Kijk. Het is toen lang geleden. Er steeds mensen voorbij als ik ga filmen. Dat vind ik niet leuk. Weet je wat helemaal raar is? Ik heb natuurlijk wat oudere vrienden. Nou ja, ouderen. Zoals Maren. Maren is 18 en heeft het rijbewijs gehaald. Ik zag hem vandaag wegrijden in een auto en ik dacht... ...ja, ik ben nog maar 13 en zij is 5 jaar ouder. Ik, dat kwam even, even bij me binnen van... ...ze rijdt weg in een auto. En ook bij Lieke, die rijdt weg in een auto. Het is, is, is, is even een besefmomentje van, ik ben heel jong of we zijn heel oud, dus dat. But now I am going to slobber hierin. Ik vind het nooit leuk, want ik ben altijd bang dat ik de helft van de slommer laat vallen. Nou, het zit erin hoor. Het zit erin, met wat bloedstwee en tranen. Het was niet leuk. Mijn rug heeft nu ook een hernia. Hoppertee. Dan ga ik hier even water bij doen. Zo, de slobber is gemaakt. Ik moet nu zes uur te staan, dus dat kan ik morgen geven. Ik ga nu even iedereen balans geven. En hoe ben pees? Dan, ja. dan uh, zie ik het dan wel weer.